Well, thanks for clicking on another of my shitty videos. Me and my buddies are Dutch, gameplay is Dutch, but I put on subtitle. I hope you enjoy. Zal ik hem doen? Nee, nee, nee, laat me, laat me. laat maar. Even wachten tot dat we een beetje gedamaged zijn, dan kunnen we pakken. Binnen. Zeven kanten zo. Hoe? Ging hij niet dood? Je hebt hem? Ja, maar er zal nog iemand binnen. Achter jou aan. Ik heb hem. Ik heb nog vanaf, als het goed nee, is. Ja, ja, ja. Ik denk, open. Yeah. Open. Oh, Wij winnen. Nice. Ander team, ander team, ander team. Lesjes. Ja. Yeah. pak ah, achter ons. Crossbow, jammer. Yes, uh, Ik heb een mo fucking mijn aanvasnel laden. Oh ah, fuck off. Hap hem. Krijg die bus weer, ja. Yes, yes. Boy. What the oh, fuck man. was this? Ik kan me niet herinneren dat er zoveel uh, dat we ooit zo goed al oh, ik dan. Ken je Ah ja, ik zie hem. Wie uh. is wel? 800 jaar. Even healen. Met Ja. Je pakt de bounty op, kun Ik loop even naar binnen Danny. Kan hem in de baas. Fuck. Eh uh, ja, één boven en dan drie buiten zuiden. Zeg maar. Hm? Op boven hè? Wat de helft? Moet ik gewoon... ja, open ja, ja. Hier ook en ook uh, En yep. Bedankt voor de hulp, hè. Bruh. Look at this dude. <laughs> van twee keer drie keer geraakt is hij dood? Op. Oh. Oh, ik weet niet wat het was, vroeger. Ik ben een pisse nog uh, meer al, I guess. Is hij weg dat? de in. Ja, ah. yeah. Nou, oh, daar kan je wel rusten, hè. En je wil dat je geluk hebt. Ja, Justin! Kom naar binnen! Kom naar binnen! Kom naar binnen, Justin! Ik heb je gebruikt, als is I'm sorry. Nee. ik ga je weer laten farmen. Sorry. Kom naar binnen! Kom naar binnen! Kom naar binnen, Yussin! Nice. <laughs> Ik zag dat iemand genekhoed had, je. Ik hoor ook een haar geluid. Even laden en dan pushen hem. Ik ben ready. Oké, okay, let's go. Ik ga hem al pushen. Zit hij hier? Shit, hij heeft hem maar. Hou ervan, hou ervan. Wat een hebben... bosje trouwens. Oeh, kijk, daar ligt wat. Ik was al riet uit de grond. Oeh, kom je helemaal hier? What the fuck? Ja. Doe Ja. als. Doe we het nu doen. Nee, nee, Dat is nog nooit. Ja, wel. Spent er gewoon, spent ik ook, komt. Kom, kom. Waarom? We kunnen ze net zo goed fighten. We zijn 0 HP. Ja, kijk eens wat voor gigantisch open veld we doorheen moeten rennen dan. Ah, sure, we rennen wel. Dat we allemaal shotguns hebben. Door open velden maakte hier net niks uit. Ja, omdat ik dacht dat jullie aan het mee pushen waren. Dat had u mis. Ja, een beetje een hoekje iets. De... Losers. Ah, wie heeft je gecarried dan, bitch? Hey, Jissen, nog een seconde heb je nog. Hey, ik ben de eerste die dood gaat voor de trap. Tweede keer of al, laat ik het ook even proberen. <laughs> Tweede keer al, ik het ook even proberen. Ja, <laughs> hij had, had gelukkig dat je maar één punched. Maar... Ja, zijn nu nog even een dus waaruit hij dat dit? Ik neem aan Jesse, dat Jissen 50 HP heeft. Ja, 50. Ja, dus. Was er nou iemand in de game of in het echt? Dat was ik. Oh, oké, ik wou niet zeggen dat klonk wel heel goed als <laughs> in de yeah, game Waarom die sick hier nou get kwijt? <sighs> oh, fuck, fuck hell. Ja, met zo'n pelletje. Het bellof, het al die mensen onder? Ik heb er heel wat van uitgekomen. dus ik ben What the fuck? Ik heb je goed gemaakt als beet. <laughs> dat is voor zover. Maak hem op. Wat is er zo'n fucking helft nou dat? Dat Don't hit my coins Nee, nou die doe ik bij dood. ook Oh, Fuck. sorry, ik wist niet dat ze op de Fucking neemt Ik heb nog AP, maar Oh yeah. ah, Als je nou een keer gewoon ophoudt met dat iedere keer iedereen te schieten Ja, ik kan niet meer, meer houden Oh, die paden klinken ook beter Zes Er zit fucking eentje in de buurt en ik heb een hele. Mui. Ja, nee, letterlijk nee. de hele... Wat? Oh. We staan op, hoe, hoe was die persoon daar? Oké, okay, dat snap ik niet. liever het heten. Ik heb geen vuur. <laughs> Ezen, de... kom hier achter zitten. Hoe de fuck was er iemand zo dichtbij gekomen? Ja, ik, ik weet het ook niet.